Leuk dat je naar deze video, Het is alweer het eind van het jaar. Dus over een paar uurtjes is het alweer het nieuwe jaar. Je hoort misschien op de achtergrond ook een beetje vuurwerk. Maar ja, Rewind 2019, Oeh. Ik begin met jullie te bedanken. We hebben dit jaar 50.000 k gehad super gaaf en dat komt natuurlijk niet zonder jullie dus ik wil jullie echt heel erg bedanken en ook alle fan accounts heel erg bedankt en willen we natuurlijk ook de sponsoren heel erg bedanken want zonder hun was het ook uh, dit jaar niet mogelijk geweest. In 2019 is er heel erg veel gebeurd. We hebben afscheid moeten nemen helaas van onze lieve Bel, Nog is erbij gekomen en zo hebben we nog best wel veel dingen meegemaakt. Einde van het jaar hebben wij op Instagram nog eventjes uh, hoe zullen zeggen? het zeggen? Um, een grapje. Nou, het was niet echt een grapje, het was allemaal wel waar. Alleen het werd niet helemaal zo opgepland. Een op <laughs> Dus niet iedereen was even blij met ons. Maar ja, ik vond het eigenlijk wel grappig. Ik ook. We gaan beginnen met januari. Ik had uh, in de gaten in januari dat ik... Groter voor Bel. Tijdens het liggen rijden kon ik mijn benen niet meer kwijt. Ik, met, ik kwam met mijn benen tegen Bella's benen aan. En ja, ik begon echt groter worden. In januari was Corona kreupel. Uh, daar hebben we best wel lang naast gelopen. Maar gelukkig is het uiteindelijk wel goed. Ja, dat heeft echt wel lang gebeurd. Ja, best wel. Een maand of drie of zo. En? In Nederland sneeuwt het af en toe. Dus dan... Ik ga Nu een trucje geleerd. Ze kon al kussen, flamen enzovoort, maar nu kon ze ook fluisteren. Ik zei dat tegen haar en dan denk ik zo. En dan fluisterde ze ook wat. Het was in februari, in tegenstelling tot januari, want toen sneeuwde het, was het echt super warm. Uh, we hebben zelfs allemaal gewoon in ons t-shirt rondgelopen. Ik heb de splagaat spagaat, split geoefend, <laughs> met, en ik heb geoefend om lijnen te lopen. Ik uh, ging stappen afmeten in de halve spagaat Effer. En natuurlijk kwam de party er bijna aan, want in april is de eerste Go Social Party geweest. En daar moest voor geoefend worden. Het is maart, en in maart hebben wij ons voorbereid op de Go Social Party. Want we hebben in, tijdens het Go Social Family Weekend uh, zijn we alvast op klein oever gaan kijken. En hebben we eigenlijk uh, een heel leuk weekend gehad. Ja! Een hoogtepunt van dit jaar. Nee, voor mij. Mijn moeder had op moederdag vorig jaar een appart gekregen. Nou, ik was helemaal echt. Ik wou het zo graag. En na zeuren en zeuren en zeuren heb ik hem eindelijk gekregen. Natuurlijk is het maar ook in de Brabant. Daar zijn we weer heen geweest. Um, dit jaar was uh, best wel een spannend jaar. Want uh, ik heb Isabel ontmoet en geïnterviewd. En um, ik heb wafels gebakken. Ja, zo, die waren ja, lekker, de dubbelbouw ja, was echt ja. genoeg. In januari had Tess ontdekt dat ze toch echt te groot werd voor Bel. Dus in maart zijn we begonnen met de start, Of zijn we begonnen met de verkoop van Bel. Er moesten foto's en video's gemaakt worden, zodat iedereen goed kon zien wie Bel was of is, moet ik zeggen. En dat was niet zo heel leuk, maar we hebben wel mooie foto's gehouden. Oh, en ik heb vrij gesprongen met Bel voor de allereerste keer. En volgens mij ging het best goed. Nou ja, dat mogen jullie zien. Alweer april, en toen dacht Belle: Weet je wat, ik wil naar de wijn. Dus die was op een of andere manier uit haar box ontsnapt en naar de wijn gerend. Ja, dat vond ik wel heel erg spannend. Want ik was heel erg bang dat ze koeliep zou krijgen, of hoe wangen of iets van al dat verse gras. Ik heb er colesan in gedaan, en gelukkig is Belle uh, verder niet meer ziek geworden. In april was ook de eerste, eerste editie van de Go Social Party, en daar hebben we Tess en ik uh, gefolteriseerd op Smaragd. Echt heel diep waard. En met bel heb ik niet alleen fluisteren geleerd, maar ook tadaa! Nou ja, jullie kunnen zien wat uh, bel erbij We zijn weer aangekomen bij mei 1 mei. Missie Doeg, yeah! Ik ben naar heen gegaan en was mijn ene laatste jaar. Ik heb met Bel een hele leuke dingen gedaan. En ik heb met Joyce, volgens mij, heb ik heel veel vrijdagsuur gedaan. Waardoor ik mijn rust weer kon vinden. En mijn moeder zei: Waarom heb ik dat niet dan gedaan. Ja. Ook hebben we, om jullie te bedanken, voor de fanaccount een fanaccount dag gehouden. Uh, ja, en dat was ook wel heel gezellig. Eén keer per jaar worden bij ons altijd de zadels nagekeken. Want het is wel belangrijk om die zaden goed te onderhouden. Dus Susie was op bezoek. In Mij heb ik ook echt super veel buitenlip gemaakt maar Bel. Omdat ik natuurlijk al wist dat het eraan zou komen om weg te gaan. Waardoor ik ook leuke dingetjes met haar wou doen. Dus ik ben lekker veel buiten gegaan. Alleen mijn vriendinnen of alleen mijn moeder. Echt superleuk. Dan komen we weer aan bij juni. Uh, het is weer halverwege het jaar. Uh, er zijn in juni twee dingen gebeurd. Een leuk ding en een minder leuk ding. Wow. En het minder leuke is dat Henja coliek heeft gehad. Uh, best wel even heftige coliek. Maar gelukkig... Was het na een dag of drie wel weer helemaal over? En het hoogtepunt van het jaar, boven mijn Apple Watch, en ja, dat bestaat. Is dat uh, we hebben Blondie gekeurd En ze is goed gekeurd, jee! En ik heb er nu al iets van een half jaar. En ik ben echt super blij met haar. Ik zou je vertellen: toen ik twee ponies had, toen kwam ik waar Mijn moeder gisteren voor ervoor gekocht. Maar ik wil er nog wel één. En toen was het alweer juli. Jullie is Bel aan Jules. En ik ben met Bel en Blondie naar het strand toe geweest, want ik ging mijn laatste fotoshoot met Bel op het strand doen. En de dag daarvoor ging ik alvast uittesten hoe Bel het strand vond. Blondie was ook mee. Ik heb met Blondie tot mijn knieën in het, uh, in het water gestaan, in het zeewater, ze heeft ook nog wat gedronken. vond ze waarschijnlijk hartstikke lekker. En uh, Bel vond het allemaal een beetje spannend, maar de laatste fotoshoot kon ik zeker niet missen. We zijn naar de Dutch YouTube gathering geweest en uh, we hebben daar een meeting greet gehad. Met veel meer mensen dan we hadden verwacht. Ik had net 1, 2, 3 verwacht. Wij rekenen inderdaad op wat 3 mensen. Het waren er uiteindelijk een stuk of 20. Nee, twintig het was, we, we hebben een half uur meeting greet oh, gedaan. We hebben een half uur meeting greet gedaan. Dus dat ja. waren er wel meer. Ja. En Tess en ik hebben in een draai gezeten ingezeten oh, van de oh, kermis. Oh en dat ging zeg maar, dat zo ging. Ja, een soort van de hartenbreker die je kent van de van de kermis, dus dat wij in de Marvel edition. Ja. Shu is samen met haar broertje Midas gekomen om even Bel te bezoeken. Ze was toen wel verkocht, alleen ze zou wat later komen. Nee, Bel was al verkocht, alleen ja. ze moest nog getransporteerd worden en Shu was in Nederland, dus toen kwam Shu even langs. Ja, hartstikke leuk. Het is alweer augustus, de achtste maand van het jaar en we zijn in, op het WK in Rotterdam en we zijn eigenlijk vooral op de boulevard geweest met uh, het hele grote podium hebben wij een YouTube quiz gegeven en ja, we zijn natuurlijk wel even gekeken bij het rijden. Ja, ik heb de laatste handtrip mijn bel gedaan, nou ik kom mijn benen echt niet kwijt, jullie zien het waarschijnlijk ook op de video zo. Dat ik echt hele lange benen had. Maar ik wou dit toch nog voor de allerlaatste keer doen. Nee. En dan was het zover. 6 augustus. En toen hebben we Bel naar Zeewolde gebracht. Waar, van waar zij op transport ging naar Zuid-Duitsland. Naar haar nieuwe basis. -sum. In augustus ben ik begonnen met Blondie. Om in de Arkenhoeven te gaan rijden. Met Bel heb ik er wel een keer gereden. Maar we Blondie nog niet. Het ging echt super goed. En ik ben nu steeds beter geworden. Waardoor het nu echt best wel goed ging. September is aangebroken, de blaadjes vallen van de bomen. <lacht> en we zijn veel naar buiten geweest met Blondie en Verona, omdat het gewoon lekker is om buiten te rijden. En met Blondie begon ik natuurlijk echt vol training te doen. Elke week donderdag ging ik naar de arkehoofd toe, dus de stressuur gaat ook steeds beter. Toen was oktober aangebroken, ook echt een hoogtepunt van dit jaar. Mijn moeder en ik zijn op bezoek gegaan bij Bel in Schisweissen en in Duitsland hebben we Bel weer gezien en haar vriendjes en hun kudde. Echt super leuk! Toen kwamen we in de ene laatste maand van het jaar, november. We zijn naar de Appelhoeve herfstver geweest en daar hebben we een springkliniek gedaan met Danielle. En uh, dus zij heeft een taart gebakken. Die was echt lekker. Ja, Sinterklaas komt ook altijd bij ons op de Mnesie twee keer langs. En ik, ik heb Sinterklaas gezien en Blondie ook. Dus uh, dat was wel heel erg leuk. Natuurlijk is november ook de tijd om je paarden te scheren. Voor sommige mensen, sommige mensen in december. Maar wij hebben het al voor een tweede keer gedaan trouwens in november. Uh, allebei de koeien. En ook weer een hoogtepunt. Ja, ik had echt heel veel hoogtepunten dit jaar. Ik ben met Verona 4 geworden met een springwedstrijd. Ik was toen echt super blij. Ik werd omgeroepen en ik dacht: Ja! Yeah! De laatste maand van het jaar is alweer gekomen, december. En in december had Daniëlle van der Arkenhoeve gevraagd of zij op Verona mocht crossen. Nou, daar hebben we een kleine serie van gemaakt. Want ze heeft eerst een keertje gecrossed op de Arcohoeve zelf met Corona. Daarna een cross, een eerst buitenrijden van, toen een crosslesje En uiteindelijk de cross in Lisse. En dat is echt wel heel goed gegaan, Het ze vond het hartstikke leuk. Ik heb in december op Dunkel gereden. En het was echt super gaaf, want ik kon me toen voelen hoe. hoe dingen echt werkten. Dus ik, ik ging wijken en allemaal dat soort dingen. Hartstikke spannend. Ik heb in december mijn laatste winstpunt gehaald in het M2. Uh, ik moest er al heel lang, nog acht. En toen moest ik er heel lang negen. En toen had ik mijn had ik tiende. Dus uh, toen lag ik in de sloot. Het was best wel koud. Ook weer een hoogtepunt, Ja, ja echt waar. Ik heb twee nieuwe zadels: een spring en een dressuur. Ze zijn echt super mooi geworden. Precies zo oud. <lacht> Precies zoals ik wou. Heel mooi lichtroos. En. Uh... Ja, ik ben, ik ben er stiekem een beetje verliefd op. En we willen onze sponsoren ook heel erg bedanken zoals Montar, GPA, Lucas, De Boer Horstrux, Eco EcoStyle, Passier, en Equilibrium Self Fitting Service. Heel erg leuk dat jullie gekeken naar deze video. Doe een duim nog als je deze video leuk vond of gewoon heel dit jaar. En, uh, abonneer op ons kanaal en dan zie ik jullie volgend jaar weer in 2020. Yep. Doei! Doe.